Dames en heren, welkom bij deze nieuwe video man. Vandaag ga ik mijn oude leerkracht bellen man. Dat is een leerkracht hè, van mijn oude basisschool. Je weet toch, onderbouw, of kun je niet, dat noemt gewoon van vroeger. Voor je weet toch shit. Voor de mensen, we gaan niet praten, like, abonneer, gun iets. Je weet toch nieuwe positie. Je weet toch nieuwe webcam. Binnenkort gaan we ook weer streamen. Kom pc aan, we gaan niet veel praten, vlog aan. Ja toch? Yeah, like myself in my home. And I don't go to no parties, baby, so don't stand in Hallo met Sofie. Hallo, goeiedag met de vader van Abdel. Ja, mevrouw, ik heb uh, gebeld uh, naar de school, noemt hij? Uh... Ja, ik heb gebeld en uh, ze hebben de telefoon niet gevonden, mevrouw. Oei, dat is lastig, is Ja, nee, er stonden wel hele leuke video's van vakantie. Ja, ik heb ze gewoon niet meer terug, mevrouw, dus is een probleem. Dat begrijp ik hoor, ik kan u er echt niet mee helpen. Succes nog hoor. Oké, okay. uh, mevrouw. Ja? Moet ik het, uh, wat moet ik dan doen? Moet ik naar de politie gaan of... Uh, wat is de beste om de telefoon terug te krijgen? Je kunt dat proberen. Hoor ja, maar de politie is racistisch. De mevrouw, de politie is echt racistisch tegen de Marokkanen. Ik snap dat echt niet. Ze denken altijd dat ik die telefoon heb gestolen. Dat is vervelend. Ja mevrouw. Oké okay, mevrouw, ik wens u nog een hele fijne dag. Zelfde toein. Dank de Ja nog, like, abonneer, je weet.